Nou, ik zou zeggen, kom dan maar op met je vragen. Ja, okay. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Zenuwachtig niet. Het is spannend. Maar het is niet de eerste keer dat ik verkiezingen doe. Dus um, de eerste keer was ik het wel. Maar nu valt het wel mee. Wilde u altijd al beroemd zijn in de politiek? Als kind? Nee. En eigenlijk, heel eerlijk, vind ik het beroemd zijn nog steeds niet zo heel erg belangrijk. Het komt erbij. Op straat komt iedereen me tegen en dan zeggen ze vaak hallo. Sommigen willen een selfie maken. Komt erbij. Maar het is niet de reden waarom ik de politiek in gegaan ben. Was u goed op school? Ik was wel goed op school. Ja, niet uh, de beste van de klas hoor. Dat zeker niet. Maar uh, ik ben niet blijven zitten bijvoorbeeld. Heb de school in één keer afgemaakt. Waar was u het uh, beste op, op school? Het beste? Uh, dat is lang geleden geschiedenis volgens mij. Geschiedenis had ik een heel hoog cijfer voor. Dat vond ik heel leuk. Ja. Dit gebouw is ook allemaal geschiedenis eigenlijk. Hè. Het is een heel oud gebouw waar we staan. Werd u vroeger gepest? Nou, gepest niet, maar weet je, er is wel iets wat ik weet. Mijn vader was burgemeester in een stad. En iedereen zei aan mij altijd, oh jij bent het zoontje van de burgemeester. En dat voelde wel eens als pesten. Ja, wat is het belangrijkste wat wij over de CDA moeten weten? Ik, euh, als ik het in één zin eigenlijk zeg, wat wij willen is dat Nederland zo mooi is. Dat je zegt, dat land, dit is zo mooi, dat wil ik doorgeven aan de kinderen, aan jullie. Dus als we nu goed op het land letten en goed ons best doen, hebben we voor jullie later een beter Nederland. Dat is wat ik wil. CDA doet heel veel voor ouderen, maar wat willen jullie eigenlijk heel veel voor kinderen doen? Nou, we doen eigenlijk voor iedereen wat, want uh, ouderen hebben ook kinderen. En de kinderen zijn weer de ouderen van later, dus het gaat ons dus ook echt om de kinderen. En wat jullie kunnen, op school kunnen leren en kunnen doen. Wat wij heel belangrijk vinden, is dat alle kinderen, of je nou je ouders geld hebben of niet, of je allemaal sport kan doen, of dat je muziekles kan doen en dat soort dingen. En daarom willen we dat iedere, iedere gemeente, iedere stad, een fonds krijgt voor kinderen die dat niet kunnen betalen om naar een sportvereniging te gaan of, of muziekles of zo te doen. Doen jullie sport of, of uh, muziek? Wat doe jij voor sport? Ik zit op voetbal. Oh, leuk. En jij? Hockey. Hockey? Ik geen sport. Nee. En muziek? Nee, eerst had ik wel over sport, maar dat vond ik niet meer leuk. Nou, moet je toch weer gaan nadenken hoor. Is dat wel leuk? Op school wordt ons geleerd om goed voor elkaar te zorgen, maar als we dan naar de uh, politiek kijken, dan gebeurt er wat anders. Ja, daar zeg je wel wat. Ja. Um, wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het niet zo mooi. Uh, ik vind dat sommige collega's uh, veel te veel schelden. Op elkaar, boos zijn op elkaar, terwijl het hem niet nodig is. Kijk, in de politiek is het wel zo dat mensen verschillende meningen hebben. Maar ja, dat is in de klas ook wel eens zo. En dan moet je er samen uitkomen. En ik vind dat de politiek dat goede voorbeeld zou moeten geven. Wat vinden jullie kinderen eigenlijk van uw werk? Mijn kinderen, die zijn trouwens wat ouder dan jullie. Ik heb een zoon die is 19 en een dochter die is 17. Wat goed van jou. Maar die weten niet anders dan dat ik dit vak heb gedaan. En eigenlijk denken ze gewoon, ja, dat is het werk wat papa doet. Dus um, het is natuurlijk wel zo dat als ze hun naam vertellen, vragen mensen vaak van, hé, hey, uh, is jouw vader Sybrand Buma? Nou, dan zeggen ze als de nou en naar de waarheid ja. Maar gelukkig hebben ze gewoon een leven als iedereen en um, hebben ze niet echt last van. Ook niet alleen maar heel erg leuk, maar gaat helemaal prima. Geef ze ook wel eens commentaar over uw wel werkt? Ja, want ze zien natuurlijk heel veel. En uh, ze volgen Twitter, ze volgen andere dingen. En uh, bijvoorbeeld toen op een gegeven moment, uh, het CDA was daar niet voor, maar andere partijen waren er wel voor, dat je moet gaan lenen voor je studie, dat je het niet meer krijgt. Mijn zoon begon net met studeren, dus die vraagt dan wel aan mij, wat betekent dat voor mij? Heeft u nog hobby's en heeft u daar wel tijd voor? Ik heb hobby's, maar heel veel tijd heb ik er niet voor. Ik speel graag piano. Dat kan ik natuurlijk wel even thuis tussendoor doen, dus dat, uh, daar hoef ik niet zoveel tijd voor te hebben, maar daar kan ik ook niet zoveel tijd aan besteden. En ik fiets heel graag op mijn racefiets. En dat kost iets meer tijd, maar als ik even kan, ga ik naar buiten om te fietsen. Waar fietst u dan? Uh, dan fiets ik bijvoorbeeld, ik woon zelf in Voorburg, dan fiets ik in de richting van Delft of ik fiets in de richting van de Duinen. Overal waar het maar buiten is en groen, daar fiets ik dan. We hebben gehoord dat hij veel van moppen houdt, dus wil hij een mop vertellen? Moet ik nu een mop vertellen? Ja, um, dat zou leuk zijn. Dat zou heel leuk zijn. Um, een echte mop. Nou, dat is een hele goede vraag. Weet je wat een, een oude Belgen mop? die is eigenlijk al van lang geleden. Weet je wat een Belg met een vrachtwagen doet als hij bij een te lage viaduct aankomt, bij een te lage brug waar hij niet onderdoor kan? Dan kijkt hij links en dan kijkt hij rechts en dan denkt hij geen politie doorrijden. <laughs> maar dan gaat het druk op. Ja. Dan gaat de truck op. Ja, dat is het probleem. Maar daar is de belg voor. <laughs> ja. Wat wil je nog weten? Wat willen jullie kan weten? Ik weet de, niet je wat het is. Dat is uh, de, zo. Ja. Zo. Zo. Ja. Ja. Ja, het zegt me helemaal niks. We mogen een uh, Snapchat-selfie met u maken. Leuk? Ja hoor. Laten we doen. Welke after wilt u? Je kan deze. Oh ja, maar ik krijg, ik krijg dat heel vaak van mijn dochter. Een foto. Ja, die ken ik. Die heb ik wel eens. Deze. Kijk, daar heb ik nog meer voor leuke? Deze vind ik leuk. Die is me echt blij. Ja, die kan niet met z'n twee. Oh, die kan niet met z'n twee. Dan geldt hij niet. Oh nee, ik zie het al. Die kan niet. Dan doen we de volgende gewoon. <laughs> ja. Je hebt hem. Wilt u ook nog een facewap? En dat is? Dan wisselen we vast. Ja, wil ik ook. Ja, wat eng. Ja, dat is heel de niet. Ja, zo raar. Daar word je niet blij van. Leuk <lacht> dat jullie er waren. Ik was vereerd met jullie als verslaggevers en jullie deden het heel erg goed. Applaus.